Hey, welkom in Delft -Zijl. We staan hier op de Zeedijk. Wij maken deze week in het kader van de week van ons water, maken wij filmpjes over hoe wij als waterschap aan waterveiligheid werken. Ik ben op pad met Henry en met Jan. En die gaan even laten zien... Oh, wat vind je daar, Henry? Die gaan even de coupure laten zien. Wat is een coupure, Henry? Hoe is het in een dijk doorgaan? Daarmee sluiten we het buitendijks en het binnendijks sluiten we bij hoogwater af. Oké. Okay. de doen we dat bij 3 meter NAP. Dan doen we de deuren dicht bij 2,80 meter, tachtig. dan moeten we paraat zijn. En hoe vaak gebeurt dat ongeveer? Gemiddeld. Uh, meestal twee keer per jaar, drie keer, dat, dat, dat, dat verschilt een beetje. Twee okay. drie keer meestal wel. Daar in de verte zien we al het Eems Hotel. Oeh, daar gaat hij al. Hey, en jullie oefenen dit ook een paar keer per jaar, toch? Ja. Geval, Hoe vaak doen jullie dat? In ieder geval één keer. En, en soms twee keer, en dan kunnen we ook de alternatieve besluiting oefenen. Okay. Dus als de, deur, als de deur niet meer wil, hij, hij kan elektrisch. Hij kan op eigen, op eigen kracht, dan laten we hem gewoon rollen. En hier tussen, is er ook nog schotboten tussen, die liggen straks in het schuurtje. En dan kun je hem ook nog afsluiten. Oké. Okay. Nou, er zijn uh, twee kijkers nu die in ieder geval via de app uh, meekijken. Oh, kijk, je kan er ook helemaal achter. Uh, moet nou ja. even, uh, Mochten die nog een vraag hebben, roep maar, zou ik zeggen, uh, beste kijkers. Uh, Oh ja. Wat staat erop, Jan? want Ik weet niet of de mensen nou, dat goed kunnen lezen. De hoogte, hij is 3,5 meter hoog. Hij is een meter breed en uh, 29,4 meter lang. Oké. Okay. 35 ton. Zo. Dan gaat hij gaat helemaal achter, uh, Jan? Ja, hij zit, uh, hij zit uh, geborgd, dus hij, hij zit vast achter hem. Dat hij, anders kon hij door zijn eigen gewicht uh, naar voren rollen. Oké. Okay. En wat gaat Henry nu doen daarachter? Nou, normaal gesproken, als hij dicht gaat, dan, dan gaat iemand achterin uit die pen eruit. Oké. Oh, en okay. Henry gaat nu even controleren of het goed is. Oké. Okay. Even inspectie. Goed, ik zal hem even vragen of het uh, goed is. Hoe ziet het eruit, uh, Henry? Ja, zeg je. Hoe ziet het eruit? Ja, veel hartstikke goed. Wil je de nooddeuren nog zien? Uh, dan doen we die handen ook nog in ja, laten we even kijken. Er komen ondertussen uh, komen wat mensen kijken. We hebben nu vijf kijkers. Een aantal collega's ook, zie ik. Leuk dat jullie meekijken. Hier zit een, wat ligt hier uh, allemaal, uh, Henry? Hier zitten die nootstorten in. En uh, als je hier om de hoek kijkt, dan zie je een plaatje wat, uh, wat Jan gemaakt heeft. Uh, van een simpele bouwtekening. Maar zo, zien die, zo ziet dat eruit. Deze schotten die zijn op kleur gemerkt, er komt een grote, grote kraan van 100 ton, die komt. dan kunnen we die schotten erin zetten. Super mooi, dus zo zorgen jullie voor een veilige dijk hier in Delfzijl? In ieder geval voor een, voor een veilige Delfzijl, ja. Ja, nou, super mooi. En het achterland natuurlijk, niet te vergeten. Ja, maar hier in de eerste instantie natuurlijk en voor het stadsdeel voor het dorp Delfzijl. Ja, oké. Okay. Nou kijkers, dus wij gaan zo nog eventjes uh, daar naartoe. Dat is een beetje ver lopen. Dus uh, met een paar minuutjes uh, gaan we weer live. En dan gaan we eens even op de dijk uh, inspecteren uh, hoe het daar gaat. Dus ik zie jullie zo uh, met een paar minuten weer uh, op periscope.